Welkom, leuk dat je weer kijkt. We gaan vandaag de, uh, weer een unboxing doen. Vandaag is het de Dead Star Trench Run van Lego. De uh, Dead Star Trench Run is een uh, zogenaamd diorama en een diorama is eigenlijk een uh, als je een bepaalde scène uit een film op pauze zet, het beeld bevriest en wat je dan ziet, zeg maar. Dus een, een, een, een, een gepauzeerde scène uit een film. Deze Diorama, die komt uit uh, Star Wars film A New Hope, waar uh, Star Wars zijn uh, herkend uiteraard. een van de beroemde scènes uh, uit Star Wars. Uh, Luke Skywalker probeert samen met zijn kameraden in de bekende X-Wings, uh, zijn deze de Death Star op te blazen uh, en uh, ja we gaan even naar de scène kijken. This is it. Close up formation. Uh, Luke Skywalker probeert dus de Star op te blazen. Hè. Dus de X-Wings waren uh, in die tijd uh, super, de superieure uh, Starfighters. Gingen heel verspoedig tot een aantal uh, TIE-fighters. Dat zijn die uh, zwarte van de Galactische Republiek. De tegenstander, zeg maar. Uh, Pas toen hun op het toneel kwamen verloren ze een paar X-Wings. We gaan even de set openmaken. Kijken wat er in zit. Hier is een stomme doos waar je de doos een stuk moet maken om hem open te maken. Zeker erg jammer, hè? maar ja, dat het vaker over gaat. Dus we gaan er gewoon indrukken. Dat is niet anders. Even kijken wat er in de doos zit. zakje 1. Gelukkig zit er een lege separator bij. Die had ik nog niet. Zakje 3. Wat losse platen. Losse platen. Een boekje. Zakje 6. Zakje 5. Heel veel grijs. Ja. Wat wil je, je een stukje des zou. Zakje 2. Een vals blokje. doorgeleven. Daar neer. Ik ga eens even het een boekje kijken. Nou, kijk, hier zie je weer die uh, scène die we net gezien hebben. Jens Kronvold Frederiksen heeft hem uh, ontworpen. Dus uh, dankjewel Jens. Je ziet ook nog stukjes uit, uh, uit de Lucasfilm, hoe ze die scène gemaakt hebben met uh, levensgroot, uh, decor, en hoe je gaat beginnen. Ja, ik ben uh, benieuwd, Ik gaan binnenkort uh, aan beginnen, dan uh, krijgen we uiteraard weer een speedbeeld. Dus, wat uh, op de leuke. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Ik zit al, op de, uh, ik zit al over de 200 inmiddels. Uh, ik heb er een half jaar op de 1000 te halen. Ik heb er nog steeds een goed gevoel over. Dus iedereen druk even op dat, uh, op dat knopje abonneren. Want ik zie heel veel uh, kijkers die nieuw zijn nog steeds. Die geen abonnee zijn. Dus uh, kleine moeite. Druk even op die knop. En uh, blijft altijd op de hoogte. Bedankt en tot de volgende keer.